Als ik muziek speel, vooral piano, dat is mijn hoofdinstrument. Ik word echt één met die piano. En ja, het is alsof mijn vingers één zijn met de noten en dingen. En het is pure improvisatie. Er zijn wel patronen dat ik gebruik, maar het stroomt eruit. En ik heb gemerkt, als mensen daarnaar luisteren, dat die daar helemaal stil van werden. Dat die, dat gezicht, al die spieren ontspannen zich. En dat ik zo zelf verwonderd ben van, wow, dit is mooi. En vandaar het voel ik echt van, dit wil ik aan de wereld geven.